Welkom allemaal bij deze middag die we genoemd hebben Niemand in de Kou. Om het met elkaar te hebben over de ongekende uh, koopkrachtcrisis en energiecrisis waar we ons momenteel in bevinden. Dit is een uh, middag georganiseerd door de PvdA en GroenLinks samen. Dat doen we steeds vaker. Dat vinden we heel leuk om samen te doen. Straks gaan jullie uh, met z'n allen in gesprek met Atje en met Jesse. Uh, die roep ik er straks bij. Um, maar uh, we hebben nog twee gasten hier uit Tilburg: Yusuf Selik en Esma Lala, onze wethouders. Um, ja hoor, daar mag voor geklapt worden. <applacht> en mijn naam is Robin van Westen en ik zal jullie hier uh, doorheen praten vandaag. Het is goed om te weten, het is ook een livestream, dus op onze YouTube-kanalen kijken er ook nog een hoop mensen mee uh, met wat we hier vandaag bespreken. Ik was even benieuwd, want ik noemde het al, um, we zitten in een enorme koopkrachtcrisis en in een enorme energiecrisis. En ik was even benieuwd hoe jullie hier vandaag zitten, of wat misschien een reden is om hier te zijn. Um, dus ik wilde jullie vragen met, met handen omhoog, dat is nog heel veilig... Wie betaalt er op dit moment al meer dan 200 euro per maand voor zijn energierekening? Ikzelf ook. En als je nog veel meer, dan mag ook je hand omhoog. Um, ah, kijk, er gaan er extra handen. Wie betaalt er al meer dan 300 euro per maand voor zijn energierekening? Ja, toch ook wel veel. Zijn er mensen die zelfs al meer dan 400 euro per maand kwijt zijn aan hun energierekening? ja. Nog een paar handen, dat is een flinke slok natuurlijk. Um, wie heeft er al bezuinigd op iets? Je denkt, nou, ik ga bepaalde dingen eens even niet doen. Heel veel mensen. Is er iemand die daar iets over wil delen? Waar bezuinig je op? Korter douchen, hoor ik hier. Ja. Sorry? Een droogmolen in de tuin. Ja. Ja, scheelt, scheelt ook. Veel voordeel, ja. Nou, vandaag niet. Nee, dat werkt nu niet. Ik zie hier nog handen. Isoleren, ja. ja en dat bent u nu aan het doen? Oh, kijk. Dus u zit er warm bij. Ja. Zijn er meer mensen die al bezuinigd hebben? Het water vast koken in de water koken voordat het gas dat moet doen, ja. Ook een slimme, heb je elektriciteit. Kachel uit, kan nu nog, ja. Afwassen met de hand, ja. Het zijn hele basic dingen die we thuis alweer aan het doen zijn om die energierekening naar beneden te krijgen. Wie maakt zich zorgen om komende winter? Het is nu nog warm, ja, best veel mensen. Ja. Heel begrijpelijk, denk ik. Uh, daar gaan we het ook vandaag over hebben. Uh, over wat er hier in Tilburg gedaan wordt om mensen te helpen. Uh, maar ook wat wij in het kabinet vragen om nu op korte termijn te gaan doen. We gaan het hebben over het prijsplafond. Het plan wat we gelanceerd hebben, wat uh, gelukkig steeds meer opgepikt wordt ook door anderen. Daar gaan Jesse en Atje uitgebreid ook jullie vragen over beantwoorden. Maar eerst wil ik uitnodigen op het podium, Jusuf en Esma, kom erbij. Dank je wel. Want uh, dit zal voor jullie geen nieuws zijn. Deze handen omhoog hier in deze cirkel. Um, wat zien jullie gebeuren nu in Tilburg? Ja, nee, dit, dit uh, verbaast me niks. Uh, we zien eigenlijk al een langere tijd dat er een groep inwoners Tilburgs moeite heeft met de eindjes aan elkaar geknopen. Sinds vorig jaar is die groep groeiende en eigenlijk neemt het alleen maar toe. Dus mensen die me op straat aanspreken, mijn e-mail, uh, via social media... Waarbij het heel vaak gaat over de stijgende energiekosten, maar ook over de, de stijgende kosten als je het hebt over boodschappen en andere dingen. Ja, dus eigenlijk de groep mensen die het altijd al moeite had om de eindjes aan, te, aan elkaar te knopen, die, die wordt nu nog eens veel groter. Ja, daarvoor gingen het met name voor een groep met een laag inkomen. Dat waren de mensen met een uitkering, dat zijn de ouderen met een klein pensioentje, dat zijn de mensen met een uitkering. En nu sinds een paar maanden zie ik ook echt mensen uh, twee verdieners met een modaal inkomen. Uh, waarbij ze aangeven dat uh, de maandelijkse kosten dusdanig hoog zijn dat daar echt niet meer op. Te, op te budgeteren valt, hè? als je het hebt over een paar honderd euro in de maand meer. Ja, dat is best wel uh, slikken. Ja, ja, ja. Jozoef, wat kan de gemeente doen om mensen te helpen? Ja, de gemeente kan op zich heel veel doen, hè? en dat doen we gelukkig ook uh, met, met dit college. We hebben op 2 juni ons akkoord ook gepresenteerd. En eigenlijk hebben we gezegd, uh, we gaan de drietrapsraket doen. Dus dat, is, dat betekent dat we op korte termijn gaan we uh, inkomensondersteunende maatregelen treffen, hè? De, de, de toeslag uh, zo snel mogelijk uitbetalen, uh, de verhoging erachteraan. En we hebben het uh, Tilburgse ondernemingsondersteuningsfonds, uh, uh, waarbij we zeggen als je in nood komt, uh, boven die 120%, dan kun je een beroep doen op het fonds, uh, zodat we je ook uh, direct helpen. Nou, de tweede trap van ons, van ons raket is zorgen dat er ook direct maatregelen getroffen worden. Dus dat kan zijn een energiefoutje of een bespaarbox. Met een energieadviseur, onder andere. Waarbij we ook direct kunnen helpen en je kunnen laten besparen. Want energie wat er niet uitvliegt, hoef je ook niet te betalen. En de derde trap die we, die we eigenlijk hebben ingezet in is de aanpak rondom dubbel, dubbel duurzaam: daar waar we renoveren in de stad zeggen we, uh, dat is ook het moment om te kijken wat speelt er achter de voorde en hoe kunnen we helpen. Zodat uh, duurzaamheid niet alleen gaat over allerlei maatregelen die je kan treffen om je huis uh, uh, warmer te maken, maar ook gaat over sociale duurzaamheid en hoe we je daarbij kunnen helpen. Uh, en dat doen we natuurlijk niet alleen als gemeente, uh, dat doen we natuurlijk ook met onze woningcoöperaties. Uh, en eigenlijk uh, dat is ook mijn insteek en onze insteek om uh, met een zo breed mogelijke partij in deze stad ook dat probleem van energiearmoede ook tegen te gaan. Ja yeah. dus <coughs> Sorry. Nou ja, Als ik daarop mag, mag aanvullen. Dat zijn natuurlijk best wel wat maatregelen waarin we proberen zo gericht mogelijk onze Tilburgers te helpen. Um, um, en dat doen we ook met behulp van data en maatwerkoplossingen. Daar waar ze niet in aanmerking komen voor de eenmalige energietoeslag. Maar we weten ook dat dat tijdelijk pleistersplakken is voor een structureel probleem. Hè? Dus we kijken ook echt naar het kabinet. En ik ben ook heel erg benieuwd naar Prinsjesdag of het kabinet voldoende maatregelen gaat treffen. Niet alleen maar voor de komende winter, want dat is ook hard nodig. Maar vooral ...ook structureel, want als we iets de afgelopen eh, periode hebben geleerd... ...is dat eh, het bewustzijn wat armoede en financiële stress met mensen doet... ...en de visuele cirkel waar je in terechtkomt, is eigenlijk een dagtaak. Nou ja, gemeentes zijn volgens mij vooral aan de lat om te kijken... ...hoe we naast inwoners kunnen gaan staan en te begeleiden richting meer werk... ...of meer werk of werk dat beter betaalt, passend bij de talenten. Maar op het moment um, um, ja, dat mensen het water aan de lippen voelen staan... ...hebben ze daar wat minder ruimte voor... En wat we vervolgens ook nog zien, is eigenlijk dat het kabinet reageert op crisis, op crisis, op crisis. Waardoor we de structurele aanpak van de, de, de dieperliggende oorzaken niet aanpakken. Waardoor we eigenlijk vaak ad hoc... Uh, beleid moeten toepassen, ook gemeentes. En dat doen we omdat het nodig is. Maar je wil natuurlijk, we weten allemaal dat generieke maatregelen en tijdelijke maatregelen niet helpen. Dus dat wil je echt structureel aanpakken. Dus wat ons betreft gaan we ons richten, in ieder geval voor de komende periode, naast dat richting werk begeleiden op drie, de, drie dingen. Het is de aanpak van de intergenerationele overdracht van de armoede. Kinderarmoede stijgt ontzettend. Kinderen mogen daar. Echt geen last van hebben. Het isolement wat armoede met zich meebrengt, daar moeten we op inzetten. Want iedereen is belangrijk hier in Tilburg. Uh, en tenslotte vooral het kabinet nogmaals oproepen om dit structureel aan te pakken. Ja. Applaus Wat hoop jij dinsdag tijdens de troonrede en de begrotingsbespreking te horen? Nou, volgens mij zei Esma heel terecht, de crisis is al een tijdje aan de gang, het is fundamenteel wat, wat daaronder de grondslag ligt. Ik hoop dat dit kabinet eindelijk eens regie gaat pakken. Regie op het wonen, zorgen dat mensen ook meer woonzekerheid ervaren, want de energielasten die stijgen, huren stijgen, inflatie komt er nog eens bij, het stijgt de mensen tot boven de lippen. En het is nodig dat het kabinet ook uh, regie gaat, gaat voeren. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ontkoppeling van, van de gasprijs op de elektriciteit... dan is dat een maatregel waarvan ik denk... ik hoop dat het kabinet dat zo snel mogelijk besluit. Uh, andere maatregel uh, is bijvoorbeeld het vooruithalen van... Uh, uh, van, de, van de eenmalige huurverlaging voor de, voor de minima. Dat staat al uh, in de nationale prestatieafspraken met de woningcoöperaties. Voor 2024 uh, gepland. Ik hoop dat het kabinet nu zegt, dat halen we naar voren. En dat doen we per 2023. Dat scheelt voor huurders al zo'n 57 euro per maand. En dat is een concrete maatregel waarvan ik zeg, doe dat nou. Haal het alsjeblieft naar voren en maak daar werk van. Pak regie. Helder. Ik hoorde van de week een interview met jou, uh, Esma, waarin je zei... Je moet eigenlijk niet mensen pas helpen op het moment dat ze al in het ravijn gevallen zijn. Nee. Um, je moet zorgen dat ze daar niet invallen. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal maatregelen gelekt uh, over wat aangekondigd is. Een daarvan was natuurlijk het nood, noodpotje voor uh, schulden. Dus op het moment dat mensen hun rekening niet meer kunnen betalen... dan uh, is het idee om die schulden te betalen en zorgen dat ze niet worden afgesloten. Maar wat mij betreft, dit zien we al een jaar lang aankopen. En je kunt niet... En ik, heb toen, uh, ik heb toen uitgedrukt, je ziet mensen in het ravijn vallen of je duwt ze zelfs in het ravijn. En vervolgens zeg je, ga je ze helpen? Nee, voorkomen is beter dan genezen. Dus we moeten het echt hebben over, nogmaals, de structurele aanpak daarvan. Dan heb je het over verhoging van het minimumloon. En dat is nu ook aangekondigd met 10% het komende jaar. Maar als je kijkt hoe hoog de inflatie is, is dat echt niet genoeg. Het is dus hooguit een beetje dempen. Dus daar moeten we echt veel meer op inzetten. Dus dat inkomen moet omhoog. Zorgen dat mensen netto meer overhouden. Bijvoorbeeld belasting op arbeid te verlagen. En de andere kant is de uitgaven verminderen. En dat kun je onder andere doen door ook het energieverbruik te verminderen. Maar dat heeft zeker als je dat duurzaam wil doen ook de tijd nodig. Ja, je kan niet groen doen als je rood staat. Hè? Dat is het principe wat eronder zit. Ja. Ja. Dan komen onze kleuren komen mooi samen. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken. Laten we het beste ervan hopen de komende week. En dan gaan we nu door. En dan wil ik heel graag onder warme applaus natuurlijk op het podium uitnodigen. Jesse Klaver en Artje Kuiken. Goedemiddag. Goedemiddag. Kijk. Goed shirt aan. Dat zei je? Bedankt. Ja, zeker, ja u ook. <laughs> Excuus. Ik zal de volgende keer. Nu de... ziet er allemaal fantastisch uit. <laughs> ja, het wordt dus in jouw uh, artje. Oh, ja, ik dacht. Ja. ja. Sorry, ik was al, al begonnen. Goedemiddag, wat fijn om jullie allemaal te zien. Wat fijn dat jullie aan de vooravond voor, nou ja, bijna vooravond voor Prinsjesdag de moeite hebben genomen om hier naar ons toe te gaan. En wat fijn, Esma, Yusuf, dat jullie hier zijn vanuit de gemeente Tilburg... ...omdat jullie als geen ander ervaren wat er nodig is. Omdat jullie dagelijks overspoeld worden. We hadden het er al even over, ook achter de schermen... ...door mensen die bellen naar het gemeentehuis en zeggen... ...joh, ik weet niet meer hoe ik rond moet komen. Uh, kan ik nog ergens hulp krijgen? De mailboxen stromen vol van allemaal mensen die voelen... ...wat het is om nu in die grote onzekerheid te leven... ...omdat ze de energierekening niet meer kunnen betalen. Mensen die soms al in armoede zaten... Uh, die hun woonlasten zien stijgen en deze energierekening als een soort klap bovenop uh, komt. Gisteravond een vader van een collega die belde zijn zoon. 47 jaar gewerkt. Mijn energierekening gaat van 200 naar 600 euro en ik weet het niet meer. En dan hoor je de paniek over de telefoon en dat is het land waar we nu leven. Terwijl de winsten van bedrijven eigenlijk torenhoog staan. De economie fantastisch drijft, Draait. En mensen voelen het niet. Dus de hoogste tijd om in te grijpen, en dat kan deze week. En dat is de reden dat wij een prijsprofond hebben samengesteld. Het idee om ervoor te zorgen dat de acute nood weggenomen wordt... en mensen tot honderden euro's gecompenseerd kunnen worden in hun energierekening... door gewoon een maximum prijstarief af te spreken. En dat is niet voldoende voor de komende jaren, maar het zorgt er in ieder geval voor dat mensen nog kunnen kiezen. En dat ze niet hoeven te kiezen tussen wel of niet douchen. Niet hoeven te kiezen tussen wel of niet de kachel aanzetten. Ervoor kunnen kiezen, uh, uh, ga ik het deze winter meemaken of niet? En dat kunnen we het verschil maken. Maar daarna is natuurlijk meer nodig. Want Prinsjesdag gaat niet alleen over dit jaar. Het gaat ook over volgend jaar. En hoe voorkomen we nou deze ellende en armoede? Want heel veel mensen he, is deze zenuwen, die zorgen, die ellende, uh, die zij voelen. De stress over volgende maand ervaren zij al heel lang. En ik hoop dat we ook snappen dat er voor volgend jaar wat moet gebeuren. Dat er vermogens aangepakt moeten worden en dat we mensen uh, moeten helpen... en dat we er structureel andere keuzes voor kunnen maken. En dat is het moment voor volgende week. En wij gaan daar in ieder geval heel hard uh, voor knokken. Uh, en ik wil eigenlijk heel graag met jullie het gesprek aan hoe we dat kunnen doen. Welke ideeën er nog meer zijn. Dat we ons niet alleen richten op de komende drie, jaren, uh, drie maanden, maar vooral op de komende drie jaren zodat we ook echt wat voor mensen kunnen betekenen. Dat we samen als links het verschil kunnen maken. Dat we vertrouwen kunnen geven en zekerheid kunnen bieden aan mensen die het nodig hebben. Want zij voelen dat het nodig is. En dan is niet de oplossing om met de koppen tegen elkaar over te staan. Maar juist de koppen bij elkaar te steken en samen het verschil te maken. En dat wil ik heel graag doen. En daarover wil ik heel graag met jullie vandaag het gesprek. Jesse. Adje. APPLAUS Um, het is helemaal waar, komende week moet het gebeuren, maar eigenlijk had het al gebeurd moeten zijn. Laten we daar ook heel eerlijk over zijn. Het kabinet had al lang moeten besluiten uh, dat zo'n prijsplafond er komt. We stelden dit voor in maart, um, maar er is een reden waarom ze dat niet hebben gedaan. Kijk, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar er zijn dagen dat ik wakker word en dat je een soort van crisismoe bent. He? Dan denk je, oké, okay, welke crisis staat er vandaag op de voorpagina? De migratiecrisis, de klimaatcrisis, de koopkrachtcrisis. Maar een crisis is iets acuuts. Dat is iets wat er direct is. Dit zijn constanten. Kijk, de oorlog in Oekraïne is een crisissituatie. Het is iets wat we niet hadden voorzien. Maar dat er veranderende geopolitieke verhoudingen zijn in de wereld, dat weten we al jaren. Politici hebben het daar voortdurend over. Dat betekent dat je op een andere manier naar de wereld moet kijken. Het zijn dus geen crisis, het zijn constanten. En wat je van een kabinet mag verwachten, is dat je dan koers kiest... en zorgt dat ons land door die storm heen vaart. En dat is wat er consequent, ook in het vorige kabinet, niet is gebeurd en nu weer niet. En dat is de reden waarom er niet wordt ingegrepen. Kijk, we, hebben, we hebben het er veel met elkaar over. We denken, verdorie, waarom, we hebben toch een goed idee. Waarom gebeurt daar nou niks mee? En dan zeg we, is het technisch niet goed uitgewerkt? Kan het niet? Of wat is het? Er zit ideologie achter. Dat is de reden waarom het niet gebeurt. En Rob Jetten op een, een zeldzaam, euh, eerlijk moment zei hij, het is marktverstorend als we ingrijpen. En in één keer in het kwartje, het is marktverstorend als we ingrijpen. Dus op de woningmarkt en de woningcrisis die er is, daar wordt niet echt ingegrepen, want het is marktverstorend. Armoede aanpakken, om daarin te grijpen, doen we ook niet echt, want het is marktverstorend als we de grote vermogens aanpakken. Energiecrisis, ingewikkeld, maar we grijpen niet echt in, want het is marktverstorend. En dat vraagt soms een hele andere kijk. Dat is waarom wij hier ook samen staan. Want we geloven in een sterke linkse beweging die zegt, de markt, het kan wat. Het is tijd voor een andere manier van denken. Een manier van denken waarin de overheid het niet overneemt, maar een grotere rol speelt in onze economie en onze samenleving. Want afgelopen week sprak ik een man en die zei, de overheid hoeft het voor mij niet over te nemen. Die hoeft mijn broek niet op te houden, dat wil ik zelf kunnen. Maar Rutte heeft en mijn riem en mijn bretels afgepakt. Ik wil het zelf kunnen doen. En dat is wat die overheid weer moet doen. Uh, dat is waar we graag het gesprek met jullie over aangaan. Onwijs leuk om hier in Tilburg te zijn. Heel erg fijn dat jullie allemaal zijn gekomen. Ik stop met praten, want dan kunnen we in gesprek met elkaar. Precies, dank. Nou, en dan werkt het zo dat als iemand een vraag heeft, dan kun je je hand opsteken. Jesse en Artje, die geven je de beurt. Maar wacht eventjes totdat de microfoon er is. Want dan komt er... Iemand met een hengel naar je toegerend en dan kan iedereen je vraag horen. Wie? Uit je gaat eerder, Wij zei iemand daar. Ik vind het heel nee, moeilijk. Nee, maar niet de uit. Deze meneer was ja. als eerste en die komt niet, ja, niet altijd als eerste dan ook meteen uh, de beste, maar deze keer wel. Sorry hoor. Ze houden, ze houden de microfoons vast. Goed, ik heb wel een gehoorbeperking, hoor, want er ontgaan we wel, maar dat maakt niet uit. Uh, ik volg jullie heel, heel nauw, weet dat je ook, eh, hartstikke goed waar jullie mee bezig zijn. En, maar dat, dat prijsplafond ben ik ook voor. Ik wil alleen één ding vragen als jullie met maatregelen komen vanuit Den Haag, dat de overheid geen gelden direct, naar de, dus extra overheidsgelden overmaken naar de gemeente om dat, dat op te lossen. Want elke keer zie je, dat zie je nu bij jeugdzorg ook, bijvoorbeeld extra gelden die worden gebruikt want Ze zijn niet geoormerkt, dat is het punt. Dus ze worden niet gebruikt voor het doel waar ze voor bedoeld zijn, want ze, ze dichten er de gaten mee. Zorg voor, als je iets doet, hè, voor mensen die in crisis zitten, dat ze ook, dat het daar terechtkomt waar het voor bedoeld is. Dat is mijn enige opmerking. En voor de rest heb ik volledig vertrouwen in jullie, alle twee. Ik vind dat jullie het hartstikke goed doen. Geweldig. Dank je, dank je wel. Nou, ik bedoel, heel veel gemeenten doen nu fantastisch werk. Hè? Dus ik ken het probleem van de jeugdzorg, maar heel veel gemeenten, ook hier in Tilburg... Uh, die 1300 euro die de gemeente hebben ontvangen, hier hebben ze dat echt besteed. Maar niet iedereen weet het te vinden. En die 1300 euro helpt een aantal mensen, maar niet genoeg mensen. Want ook mensen met een uh, net boven dat uh, inkomen of mensen met een middeninkomen redden het ook niet meer. Hè? Het is nu een dubbel daar, een vierdubbelaar, et cetera. Dus dat moet aangepakt worden. En misschien wel goed nog even uit te leggen hoe het werkt. En waarom ons plan best intelligent in elkaar steekt. En waarom ook. Zeg als, het toch mee, al zeggen we het zelf. Al zeggen we het zelf. Ja. En niets voor niets zijn ze in uh, Brussel fan. En de eurocommissaris zegt: doen. Niets voor niets zeggen de energiemaatschappijen zelf: dit kan. Uh, en snel. Uh, niets voor niets zegt vriend en vijand: eigenlijk best uh, slim. Zo, hè, dus dat zie je maar dat werkt. Maar hoe werkt het daadwerkelijk? Je zegt gewoon: dit 1 januari had je een bedrag aan stroom en uh, gas. Uh, wij zorgen ervoor dat er een maximumprijs is en dat je daaronder, dat je niet daarboven mag komen. En dat betekent voor een gemiddeld gezin 160 tot 100 euro's, dat het je scheelt op je energierekening. En het voorbeeld wat ik gaf van die meneer die dus nu van 200 naar 600 gaat, dat betekent dat hij ongeveer op zijn oude bedrag zit. Voor heel veel mensen nog vrij veel geld, maar dat helpt dus echt. En ook slimmer dan een energiebelastingverlaging, want dat zou... Dat zou misschien ook nog aantrekkelijk zijn, maar dat is ook heel erg aantrekkelijk voor mensen met hele grote filas en hele grote stroom. En daarom is het gerichter. Dus ik misbruik jou even, voor de mensen die het misschien het voorstel nog niet zo goed kenden, om ook even uit te leggen waarom het nou, heel intelligent in elkaar steekt. Nou goed, dank. Uh, hier nog iemand op de hoek. Wacht, wacht, wacht, dan komt de microfoon aan. Ja. Geduld Frans. En wees lief. We zijn Frans slangen dan is, is vandaag. Oké, ja. ja, oké. Okay. Uh, Adje, nou, doet het ik, even. Ik, <laughs> ik ben zo. Uh... Ik, wil, ik wil even wijzen op uh, ontwikkelingen in de stadsverwarming. Ja. Die hebben in Tilburg, die hebben in Breda waarschijnlijk nog meer gemeenten in Breda of in Brabant. En wat gebeurt is dat uh, vanwege het niet meer dan anders principe, wat opgenomen is in de regelgeving en natuurlijk. Uh, zeg maar de, de kosten van de stadsverwarming koppelt aan de gasrekening. Terwijl het restwarmte is. Kost niks. Voor het grootste gedeelte. Jette heeft, overigens, drie maanden geleden al voorspeld van. Ja, dat kan niet, dat moet ik uh, veranderen. Maar daar heb ik niks van gezien in de voorstellen. Misschien dat die dinsdag komen. Maar het is wel essentieel. Want stadsverwarming is ook bedoeld om mensen uh, uh, in de energietransitie mee te helpen. Omdat we daarmee namelijk minder gas en minder elektriciteit gebruiken. Dus ik zou. Met name ook de wethouders willen oproepen, zowel in Breda als in Tilburg en alle andere gemeenten, om er iets aan te doen. Het tweede punt is, en dat heeft ook weer met energieverancier te maken, ik heb zonnepanelen op mijn dak en daar zullen meer mensen hier zijn. En als ik meer opwekkers gebruik, dan kan ik dat terugleveren aan de energieleverancier. En ik krijg daar een redelijk bedrag voor terug. En terecht, ik ben een kleine energiebedrijf. En andere mensen mogen de energie die ik extra op weg gebruiken. En de energieleverancier verkoop je voor 45 cent. En mijn, uh, mijn leverancier is teruggebracht naar 7 cent. Wie wordt er hier rijk van? Uh, de energieleveranciers. En ik word er uh, ja, niet arm van, maar het is toch te gek geworden dat als ik uh, energie lever voor mijn buren dat het energiebedrijf zegt, jij krijgt maar 7 cent, het, gaat, het wordt dus verlaagd en ik reken dat door voor 45 cent. Dus ook daar moet iets aan gebeuren, want als we daar niets aan doen, dan voorspel ik dat veel mensen zeggen, waarom zou ik zonnepanelen plaatsen om, voor de energietransitie, als ik daar zelf, als ik meer, meer opwek, minder uh, voor terugkrijg. Ja. Dus ook dat zijn de problemen van alle dag. En ik, er zijn er nog veel meer overigens. Overigens, nee. Nee, ik wil een compliment delen. Ik werk voor het FMV. Oh, een compliment. Het moet even gezegd worden, wat wij gepresteerd hebben als NV bij de NS, dat is fantastisch. En we zien, je ziet dus dat in andere sectoren langzamerhand ook dat soort afspraken worden gemaakt. De automatische prijscompensatie, terug de CO's en een goede loonsvolging. En dat helpt misschien nog veel meer dan al die. Uh, zeg maar generieke maatregelen in de en wat dan ook. Maar goed, ik, die energie, daar gaat het om. Um, nou Frans, nu moet ik even oppassen voordat ik, uh, ik ben weer goed aan het nadenken over wat ik ga zeggen. Twee dingen. Mijn grootste zorg, één, fantastisch dat je zonnepanelen hebt, om heel eerlijk te zijn. Ik heb ze ook. Uh, en uh, wie heeft hier allemaal zonnepanelen trouwens? Heel veel mensen. Daar verdien je goed aan in alle eerlijkheid uh, aan die zonnepanelen en het is niet meer groot. Je verdient er straks nog steeds aan, dus dat is niet mijn grootste zorg. Je noemde, je noemde iets wat ik veel ernstiger vind en waar ik in ieder geval de grootste nadruk op ga leggen en dat is dat je ziet dat uh, grote energiebedrijven heel veel winst maken op dit moment en de grootste zorg die ik heb, is niet per se dat die winst één op één terug zou moeten gaan naar de mensen die zonnepanelen hebben, want de meest arme mensen in dit land hebben over het algemeen geen zonnepanelen. Dus nou, dus als ik mag kiezen, dan halen we het geld weg bij die bedrijven die nu ontzettend veel winst maken. Uh, en in plaats van dat we dat individueel teruggeven aan de mensen die al geld terugkrijgen omdat ze zonnepanelen hebben... moeten we dat geld gebruiken om ervoor te zorgen dat al die mensen die nog geen zonnepanelen hebben, ze ook kunnen krijgen. Uh, en ik denk dat dat de focus is die we, die we moeten leggen. Uh, en de warmtenet, hebben we het zojuist over gehad, staat vol op het netverlies van, uh, van de wet. Wil je nog iets toevoegen? Ja. Geef stand, uh, stand, ja. Ja. Nee, ik denk dat meneer uh, ontzettend gelijk heeft. Hè. Uh, warmte is ook een nutsvoorziening. En, uh, uh, de zaak zou ook baat hebben bij meer regie, regiemogelijkheden die we vanuit de overheid hebben. Om juist die uh, lusten eerlijker te verdelen. Hè. Want uh, de energietransitie doen we samen. En het, uh, het heeft geen zin om dat met een kleine groep te doen. Dat moet allemaal. Het moet betaalbaar. En die lusten van die energieopwek moeten we zo eerlijk mogelijk verdelen. Zodat iedereen mee kan doen. Dank ja, goed. Anderen, achter. Ja. Ik hoorde jullie net over het prijsplafond. En dat het niet zozeer in de techniek zit, maar in de wil zit om daar iets aan te doen. Hoe schat je die in? Want als er geen wil is bij de coalitie, dan kunnen jullie zeggen wat je wilt, maar dan krijg je het niet voor elkaar. Nou, wil maken we samen. Kijk, als je gelooft dat iets niet kan, dan gaat het niet gebeuren. En als je gelooft dat het kan, hoe moeilijk ook, dan lukt het. Daar ben ik van overtuigd. Want er zijn zoveel grote dingen in dit land gebeurd waarvan iemand zei, het kon niet, maar het kon toch. Maar als je zegt, wacht maar, hè, wacht maar tot Prinsjesdag. Of eigenlijk, wacht maar tot het voorjaar. Wacht maar tot Prinsjesdag. Wacht maar tot januari. Ja, dan heb je lang genoeg gewacht en dan valt alles in het duigen en dan lukt er niks meer. Het begint met wil en de overtuiging dat iets kan en dat het moet. En als ik dan van een week van onze klimaatminister lees in de krant joh, wij dachten in het voorjaar dat we eigenlijk niks meer extra's hoefden te doen... want we hadden al zoveel gedaan. En ik ben zo blij met een overheidscampagne... want mensen zijn 25% uh, procent aan het besparen. Dan denk ik, welke wereld leef jij? Want mensen zijn inderdaad aan het besparen... maar dat zien omdat ze de energierekening zien oplopen. Dat zien omdat ze zich zorgen... dat doen ze omdat ze zich zorgen maken. Dat doen ze omdat ze voortdurend geconfronteerd worden... met de gevolgen van deze energiecrisis. Dus ik geloof niet zozeer dat het alleen... het is, dus, het is, het is een kwestie van niet zien... Hoe grote problemen zijn, niet voldoende bewust en doordrongen wat het voor jou en voor jou en voor mensen thuis betekent, deze crisis, en dan te laat handelen. Maar, ik ben een optimist, ze zitten vandaag weer bij elkaar te overleggen en het kan toch niet zo zijn. Dat ze niet met een oplossing komen die nog dit jaar iets voor mensen betekent, want dat Maakt het verschil tussen wel of niet kunnen douchen. Dat maakt het verschil tussen wel of niet de kachel aantrekken. Mijn laatste zin, Als je zegt, ja, je kunt nog wel wat besparen. Want het is leuk. Als de kachel uitstaat, valt er niets te besparen. Drie truien aantrekken. Prima. Maar een vierde past er echt niet meer overheen. Dus kortom. Kabinet, ook vanuit Tilburg. Doe iets, zou ik willen zeggen. Het is helemaal waar. Kijk. Het lastige, ik denk uiteindelijk dat er iets gaat gebeuren, want dat is het enige wat gaat werken. De boot is lek, want namelijk de prijzen blijven stijgen. Dus alles wat je blijft compenseren via belastingen, dat houdt, dat houdt een keer op. Want die, prij die prijs blijft maar stijgen. Dus ze zullen hiertoe moeten overgaan. De vraag is dan, hoe snel? Want als je dit eerder had gedaan, gewoon dit vorig jaar bijvoorbeeld, dan hadden we het al kunnen hebben. En daarom denk ik, het gaat er komen. Dat kunnen We niet in welke vorm, maar het gaat er komen waar mijn grote zorg zit, zeg maar, bij waarom ze het niet doen. Ze zijn aan het onderhandelen met energiebedrijven. Ja. En dat is heel interessant. Want we hebben, ik meen dat die uit 1967 is, de prijzenwet. En de prijzennoodwet. En dat geeft de minister van Economische Zaken in uitzonderlijke gevallen als deze... gewoon het recht om te zeggen, goedemorgen, ik werd wakker, ik keek naar buiten. Ik zag die inflatie, ik denk, dit gaat niet helemaal goed, ik grijp in. En vervolgens is dat een besluit van de politiek. Dus je grijpt in in de markt. En natuurlijk heb je overleg om te zeggen, heeft u daar één, twee of drie maanden voor nodig? Dat is de volgorde. En wat je dus nu ziet, is dat ze dat in overleg doen met, die, met deze bedrijven. En mijn angst is, ze gaan er wel toe komen. Maar ik hoop dat ze de vergoedingen die ze daarvoor geven, dat die ook weer niet te vorstelijk zijn. He, dus je moet die bedrijven gaan betalen. Dat zouden wij ook doen, even in alle eerlijkheid. Want anders vallen ze allemaal als bosjes om. Alleen, wij maakten er wel een afslag op. Dat we zeiden, nou, u maakt zoveel winst, daar kunt u wel een klein beetje van mee betalen. En doordat je je in een onderhandelingspositie wringt als kabinet, En dat is niet wat je moet doen. Een kabinet moet regeren. Ja, ze zitten gewoon te wachten op remkes, te wachten op energiebedrijven, te wachten op interdepartementale beleidsonderzoeken totdat ze iets gaan doen. Wat doe je? Doe je werk? Ja, mag mag nog één vraag. Ja. Nou, Wilkie, want ik heb jullie vanmorgen ook gehoord, en dus de helft hiervan gehoord. Maar mijn vraag is welke aanwijzingen... Sorry, het kreeg bij de herhaling. Ja, we nee, hoe... zitten met de herhaling, zeggen ze altijd. Nee, nee, niks. Mijn vraag is, hoe schatten jullie, want het gaat over politiek het gaat over ja, willen. Ja, hoe zeker, ja. schat je de kans in dat de coalitie, of minstens een deel van de coalitie, hiermee gaat op zeer korte termijn? Groot. Ik denk, ik denk dat het gaat er nu zoveel... Als, als ze dit niet doen, hebben ze zoiets uit te leggen. Uh, en er is geen alternatief voor handen om ervoor te zorgen dat, dat, dat de prijzen gestabiliseerd worden. Tenzij ze dat nog vinden, dan gaan ze dat doen, maar er gaat iets gebeuren. De vraag is, gebeurt het al dit jaar? Dus ik ben ervan overtuigd dat het voor volgend jaar gaat gebeuren, maar gebeurt het al voor dit jaar? En dat vraagt echt, dat vraagt een beetje lef. Dat vraagt gewoon tegen, niet onderhandelen, maar die bedrijven uitnodigen zeggen, luister vrienden, we hebben er eens over nagedacht, we gaan dit doen. En daar ontbreekt het aan. Dus ik denk dat het gaat gebeuren. Maar uh, dinsdag hebben we, hebben we Prinsdag, woensdag en donderdag het debat. Dus eind deze week gaan we het zeker weten. En het gaat nu zo ruig dat je dat ook niet kan negeren. En het zien is natuurlijk wel dat heel veel mensen al jaren en dag, jarenlang in armoede zitten. En veel mensen hier in de zaal hebben zelf ervaren hoe het is om in armoede te leven of schulden gehad te hebben. Dus hoef ik hier niets van te vertellen. Maar nu juist zo'n hele grote groep wordt geraakt, geeft het ook iets van solidariteit. En het gaat zo ruig, Dus ik geloof ook, er moet iets gebeuren. Anderen nog? Loes. Ik ga op. Dankjewel. Ik steun de plannen van jullie twee enorm. Hartstikke goed dat jullie hier staan. Maar waar ik me zorgen om maak, is de groeiende kloof tussen de mensen die slapend rijk worden of werkend arm worden. Oftewel de mensen die eigen woning bezitten en de mensen die dat niet uh, bezitten. Ik heb net nog even gisteren met mijn man gekeken. Wij hebben in tien jaar een ton afbetaald en ons huis is een ton uh, uh, duurder geworden. Dus we zijn twee ton uh, verder in tien jaar. En ik weet dat dat voor heel veel mensen niet geldt. Wij zijn aan het kijken hoe kunnen we investeringen doen zodat we nog kunnen besparen op die energierekening. Dus een warmtepomp, die zonnepanelen. Maar heel veel mensen met huurwoningen die kunnen dat niet. Ik ben heel erg benieuwd, zijn er ook ideeën of kunnen we ook dingen doen, lokaal en landelijk, om ervoor te zorgen dat we ook voor die mensen die huurwoningen, in huurwoningen wonen iets kunnen betekenen. Absoluut. Verschillende dingen. Uh, Jesse, uh, veel aan. Het begint ermee dat we gewoon een hele andere vorm van grondpolitiek gaan bedrijven. Hebben gewoon hele, ja. Ja, grondpolitiek is natuurlijk gewoon een duur woord. Dat je gewoon zelf bepaalt hoe ga je om met schaarse grond uh, in Nederland, in gemeenten. Wat mag er gebouwd worden, wat mag er niet bepaald, bebouwd worden en voor welke prijs. Uh, de commissie van Binnenlandse Zaken waar wonen onder valt had een heel interessant werkbezoek. ...in uh, Wenen, onder andere Henk Nijboer en Laura Robert waren wees. kwam kwamen dol en zelfs thuis. Dan hadden sociale huurwoningen met gemeenschappelijke tuinen bovenop. is dus de duurste plekken normaal gesproken Zonder de mooiste... Wa was gewoon gemeenschappelijke tuinen. Zoals ook één sociale huurwoning die ze hadden gezien... stond zelfs een gemeenschappelijk zwembad. Nou Henk Nijboer zie misschien is dus dat wat te ruig. Maar het laatste... Laura zei prima idee. <laughs> Goed voor het sporten. Maar het laat zien dat landen om ons heen een heel ander beeld hebben uh, wat wonen betekent. Wonen is gewoon een, wonen is de basis. En ik, er zijn heel veel andere dingen die ik kan doen. Jesse, vul jij daar even op aan, ja. maar ik wil nog een ander anekdotisch voorbeeld. Ik was van de week in een klas 4-Havo. En dan vraag ik, waar droom je van over tien jaar? En dan komt ook hetzelfde beeld voorbij. Gewoon een huis, een leuke baan, een beetje inkomen... Maar ook de tweede zorg, maar ik denk niet dat ik nog een huis kan vinden. Of broertjes en zussen die nu al aan het studeren zijn, maar die zeggen ja, maar die kunnen eigenlijk geen kamer vinden en ook geen huis. Dus met andere woorden, wij moeten nu een afslag maken. Dat begint met grondpolitiek, dat begint nu met hurenprijzen bevriezen. Uh, een op de zes woningen, uh, als het gaat over duurzaamheid, van de particuliere huur heeft nog enkel glas. Dat is toch achterlijk. Uh, kortom, we kunnen heel veel dingen doen, structureel, fundamenteel. Maar het vraagt wel om een ideologische, fundamenteel andere keuze. Hoe je aankijkt tegen wonen. Uh, en wonen is een grondrecht. En dat vraagt dus publiek investeren, publieke daadkracht. En sommige gemeenten hebben al die ballen en die lef getoond. En andere uh, uh, bestuurders en vooral politici en ministers moeten die uh, afslag nog maken. veel ja. ja, ja, ja. nou, um, jij Heel specifiek op, op uh, je zegt het heel terecht... Dus je hebt de koopmarkt, mensen die met een koopwoning... Ja. En 80% van die mensen uh, weten ze vaak zelf niet, want het is heel ingewikkeld... maar hebben voldoende geld zit in de woning om dat eruit en om te verduurzamen. Heel ingewikkeld, moeilijk, maar daar is de kwestie ook mensen helpen. Mensen met een huurwoning kunnen dat niet. En dat vraagt, gewoon, dus dat vraagt twee zaken. Eén, voor de private huursector... Um, buiten dat, we, dat ik vind überhaupt, dat we meer naar een Oostenrijks model moeten. Een model, waarbij de overheid gewoon gaat investeren... en veel meer die woningmarkt op Maar uitgaande van wat er nu is, we leven in dit systeem... moet je eigenlijk twee dingen doen. Eén, veel strakkere eisen zetten voor die private verhuurders. Nu willen ze dat voor 2030 ongeveer doen. Ik zou zeggen, vrienden, volgend jaar is vroeg genoeg. Uh, om, uh, om, om dat op te leggen, je kan nu al aangeven... dat als het niet goed genoeg geïsoleerd is... dan komt het op de lijst van gebreken. En kan je dus een huurkorting krijgen... Ook ingewikkeld, hè. moet je ook voor de huurcommissies, etcetera. maar we versterken in ieder geval huurders dus op, op de korte termijn. Uh, en uh, misschien is er iemand van jullie die het wel weet. Weten jullie hoe lang Nederland erover heeft gedaan nadat we de gasbel hadden gevonden in Slochteren? Voordat Nederland, heel Nederland, uh, aan de, uh, ieder huis in Nederland was aangesloten op het gasnet. Hoeveel jaar dat heeft geduurd? Kort. In 9, 62, 63. Kijk, hier wordt gerekend. Vijf jaar. Het heeft vijf jaar geduurd. En hoe kwam dat? De overheid die zei, luister, we gaan dit organiseren. En dat betekent, zeker bij die corporatiewoningen. Ik was van de week in Moerwijk. Ik, ik woon in Den Haag, dus dat is, bij, is vlak bij mij. Als je ziet wat de kwaliteit van de woningen daar is. is echt schrikbarend. 700 euro voor 46 vierkante meter. Slecht geïsoleerd. Eh, zowel voor geluid als voor... Dat, dat is, is gewoon... Daar is nul excuus voor. En ik ben me ook van de school gezet. Dat komt ook door de verhuurdersheffing. Dat komt ook door wat de overheid heeft gedaan. Maar sorry, woningbouwcorporaties, doe je werk. Ook we mogen echt, ik, ben, ik vind het fantastisch. Als we woningbouwcorporaties niet zouden hebben, zouden we ze morgen uitvinden. Maar jullie zijn er voor de mensen. Nog harder werken. Zeker, er zijn ook goede plekken. André, even aan deze kant kijken. je zie jij nog iemand die... Uh... Ja. Oh, ga je gang. Ja, okay, okay. Heb je de microfoon? Oh, kom terug, kom terug, kom terug. Ja, dankjewel. Ja, ik ben vooral erg benieuwd. We hebben een paar weken geleden heb ik uh, met andere fractievoorzitters en wethouders hebben we, uh, een oh, ja. petitie uitgebracht. Uh, om eigenlijk uh, na het landelijk, dus het niet alleen naar jullie, maar gewoon het hele kabinet en andere partijen in de Tweede Kamer te laten horen van hé, hey, wij als lokale bestuurders en raadsleden. Ja, wij zien ook gewoon de problemen die onze, onze inwoners hebben. En wij komen er ook niet uit, we hebben hulp voor jullie nodig. We hebben toen gezegd, een nationaal plan stijgende kosten. Uh, of een noodplan stijgende kosten, moet ik eerlijk zeggen. En ik was gewoon heel benieuwd, ook naar het eerlijke antwoord van jullie. Geeft zoiets jullie ook echt munitie, samen met jullie collega's in, uh, van de andere partijen, om tegen het kabinet te zeggen, jongens, ook onze bestuurders geven aan, we kunnen niet verder. Wat gaan we doen? Knokken loont. En wat jullie doen is knokken. Uh, en het juiste voorbeeld geven. Dat doen we doen allemaal op al alle onze bestuurders door dat hele land heen. Hier in Tilburg. In Arnhem, Arnhem hebben ze een eigen uh, energienoodpakket uh, uitgeduld. In Amsterdam uh, gebeuren allerlei uh, zaken. Dus het loont om te laten zien... joh. Uh, politie Den Haag, wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar help ons om dat te, te doen. Als het gaat om armoedebeleid, als het gaat over de verduurzamen van de woningen... waar je al heel veel lokaal kan, waar je heel veel kan met woningcoöperaties die willen... maar dat je ook gewoon een aantal stokken moet hebben om mee te slaan... en een aantal wortels om uit te delen om het aantrekkelijker te maken. Zo simpel is het. En wij denken soms dat... weet je als uh, je ook En wat de NS heeft gedaan, door te gaan staken en te zeggen, we leggen het plat, land plat. Want wij kunnen ons werk niet meer veilig doen en niet meer uh, met de passie en liefde die wij voelen voor ons werk. Namelijk die reizigers van A naar B brengen op een veilige manier. Hebben het land plat gerecht. Want die bagage medewerkers gedaan hebben op Schiphol, is dus om dezelfde manier laten zeggen... Joh, wij kunnen ons werk niet meer doen. Wij vallen om letterlijk. En met onze koffers en de passagiers. Dus het loont. Dus je collectief verenigen, je uit te spreken, je laten horen en te zeggen, wij pikken dit niet. Het kan anders, het moet anders. Dat loont. En wij doen onze hele bescheiden best eh, om onze eigen stem daaraan bij te dragen. Want ik geloof in politiek die dingen kan veranderen. Daarom zijn wij ooit actief geworden. Ik bedoel, allebei als, eh, als, als blagen, het bewijs van jong. We zijn al bij jong in de politiek gestart, omdat wij toen al de overtuiging hadden dat politiek een verschil kan maken. En je wordt af en toe cynisch in de politiek, maar dat, dat mag je nooit weer houden. Je mag altijd één halen, en daarna ga je weer door omdat je het verschil kan maken. En jullie maken het verschil en wij willen het verschil maken, nu nog het kabinet. <applaus> Jammer. Zelfs voor uh, jou niet. <laughs> Dank je, hartje. Wat ik me afvraag, of, uh, als, ik denk dat heel veel crisis die er nu plaatsvinden ook uh, met, met de economie te maken hebben. Uh, dus uh, en wat ik denk is, waarom gaat links, schrijf links niet, of progressief, praat ik liever over, niet naar inkomensafhankelijke maatregelen, <laughs> snap je? Ik noem maar wat, als je bijvoorbeeld maar vervoer uh, neemt, gebruik van maar vervoer, dat je bijvoorbeeld uh, mensen met weinig inkomen een goedkoper, een goedkoper een kaartje kunnen kopen dan mensen die rijk zijn, bijvoorbeeld. Dat is even zomaar een opmerking. Hebben jullie er wel eens over nagedacht? Ja. Indringend over nagedacht. Kijk, 65% van Nederland is li stem liberaal ja. en 35% maar progressief. Ja. Ik heb erover nagedacht en ik ben heel ik. erg tegen. En ik denk dat de ondergang van onze, van onze verzorgingsstaat en onze samenleving... samenhangt met alles wat we inkomensafhankelijk hebben gemaakt. Um, en ik zal je uitleggen waarom. We hebben geprobeerd een belastingstelsel uh, op te tuigen... waarin we zorgen dat niemand te veel krijgt. Stel je voor. Dus wat er dan gebeurt, is dat, je dat, dat we alles inkomensafhankelijk maken... en dat we dan achteraf moeten kijken of dat klopt. En op papier is dat fantastisch. Want dan krijgt iedereen precies wat het verdient... Maar het werkt niet zo in de praktijk. En het zorgt ervoor dat te veel mensen buiten de boot vallen. Neem bijvoorbeeld het kindgebonden budget. Dat hebben we naast de kinderbijslag. Ik zal dit voorbeeld gebruiken over hoe ik denk dat we het beter zouden kunnen doen. Het kindgebonden budget, dat moet je aanvragen. Deze week ik probeer ik zoveel mogelijk mensen te spreken. Die, nou, ik was in een van de wijken in, in Den Haag en ik, ik spreek daar met iemand. Ik zeg, goh, maar je heeft ook recht op het kindgebonden budget. Ja, dat weet ik. Maar ja, we zitten net op de grens. En je weet wat er is gebeurd met de toeslagenschandaal. Dus ja, dan vragen we dat straks aan en wat gebeurt er dan? We dwingen mensen in een positie dat ze het niet meer durven aan te vragen of dat je er net buiten valt. Toeslagen, nog zoiets. Om ervoor te zorgen dat we het zo gericht mogelijk mensen geld geven. Ja, totdat je net te veel verdient. Dus dan werk je in de zorg. Dan denk je, nou, ik werk nu 32 uur. Ik kan... Er zijn te weinig collega's. Laat ik eens nog wat meer uren werken. Dan verdien ik ook wat meer kom je nou aan het einde van het jaar tegen dat je te veel hebt gediend dat je je toeslagen kwijt bent geraakt. Ik zou iets heel anders willen voorstellen. Laten we er gewoon voor zorgen dat het openbaar vervoer... gewoon voor iedereen toegankelijk is. En maak het voor iedereen gratis. kindgebonden kind budget, laten we daar nou eens mee stoppen... en doe de kinderbijslag omhoog. Ik heb drie kinderen, dus kassa. Ik heb het niet nodig met mijn salaris als parlementariër. Maar waarom kijken we niet eerst... wat zijn de kosten van het leven? Wat hebben we nodig als samenleving? Dat maken we gewoon voor iedereen beschikbaar... En vervolgens komt daar rekening uit en denk je, nou laten we zien hoe we die rekening verdelen. En de mensen met de hoogste inkomens, die betalen gewoon veruit de meeste belasting. En de mensen met de meeste vermogens betalen nog veel meer belasting als het aan mij ligt. En dan krijg je een veel simpeler systeem waarin iedereen toegang heeft tot, tot, tot goede diensten. Voetbal. Mijn zoontje voetbalt, contributie, hartstikke duur. Ik zou het fantastisch vinden als alle kinderen zouden kunnen voetballen... Dat niet als je geen geld hebt, dat je dan, of je ouders geen geld hebben, dat je dan moet aanvragen en ingewikkeld en moeilijk. Zorg gewoon aan het einde van het jaar voor dat de mensen die zelf die contributie konden betalen, dat ze gewoon meer belasting betalen. Lijkt me veel eenvoudiger dan dat we alles inkomensafhankelijk maken. Dus ik ben er heel erg tegen. Maar ja. ja, dit, dit lokt de reactie, ja, uit. Uit. Dit lokt de reactie ja, uit. Ja, duidelijk, ja. want ik heb ook over nagedacht. Kijk, ik kan het aanmoedigen. <laughs> Ik bedoel, wat jij zegt vind ik eigenlijk een soort markwerking. Want dat is, dat is het idee van markwerking. Als simpelweg gezegd. Vind ik hoor. Want ik woon in, in zo'n prachtwijk. Hè? Yeah. Wat vind ik het meest smerige woord wat ik ken. Als ik eerlijk <laughs> maar zeg. Maar jij, jij weet het ook wel als een van de weinigen. ook echt heel smerig uit te spreken. Op prachtwijk. Zo. Ja. ja, maar dat, dat slaat er ook nergens op. Nee. Die hele cultuur van ja. uh, je mag niet zeggen zoals het is. Daar ben ik gewoon op tegen. Je zegt gewoon zoals het is. Maar. Ik, wat ik merk met de mensen waar, waar ik mee, elke dag mee te maken ja. heb in mijn wijk, eh, zo'n arbeiderswijk noem ik dat even sociologisch, laat ik dat zo maar zeggen, die mensen stikken van, die zijn ziek, zeg maar, ja. die kunnen echt niks betalen. Nee. Kijk, en zo'n, zo, laat ik zeggen, ik vind het idee hè, van het uh, prijsplafond van de energie perfect, hè, daar wil ik niet over praten. Maar ik merk wel, die mensen die kunnen niks, nee. die kunnen niet deelnemen aan de samenleving, nee. gewoon omdat de prijs... ...omhoog zijn gestegen. Nee, hey, maar jullie zijn, het zeer, ik ga, jullie zijn het zeer eens met elkaar... ...in de zin dat we gewoon armoede aan moeten pakken... ...zorgen dat mensen mee kunnen Precies. komen... ...maar ook gewoon voorzieningen die toegankelijk moeten zijn... ...of gratis of voor iedereen beschikbaar. Maar als je met allerlei inkomensafhankelijke regeling werkt... ...dan heb je weer controle, wantrouwen, shit. En dat wil je voorkomen. Maar dat heel veel mensen nu gewoon al hele simpele dingen... ...die voor ons heel simpel lijken, niet meer kunnen doen omdat ze dat al niet meer op kunnen brengen, uh, dat, dat voelen heel veel mensen hier in de zaal. En jij als geen ander uh, waar je woont en de situatie waar je in zelf zit, toch? We mogen zelf vingertjes wijzen, dat is leuk. Was ik even vergeten? Dan ben ik heel goed mee met vingertjes. Uh, ik vind het een beetje spannend. Maar, uh, oh, dat heb ik ook altijd, als ja. dat scheelt. Uh, ik denk dat het anders kan. Um, en ik denk niet dat een prijsplafond nodig is. Vertel. Um, en ik ben eigenlijk heel blij um, dat gas eindelijk heel veel geld kost. Um, oh. Shh, sh, sh. Nee, nee, nee, nee. nee, Ho, Wacht, even één seconde. Als iemand zegt dat het spannend is... Vertel verder. Gaan we niet, gaan we niet dit soort dingen doen, gaat die grootste verhaal vertellen. Ga verder. Um, isoleren wordt eindelijk goedkoper dan verbruiken. Um, en je kan met heel veel gemakkelijke, heel goedkope maatregelen heel veel gas besparen. Um, ik woon in Groningen. en Ik maak me gewoon heel veel zorgen yeah. over als wij een prijsplafond in gaan stellen. Um, dat mensen verbruiken, gaan verkiezen, boven isoleren. Yeah. Um, Snap ik. Je kan... Bij elke bouwmarkt voor 15 euro isolatiefolie kopen. kost 15 euro. Um, als je, dat, je gebruikt lucht als isolator. En lucht is bijna gratis. Um, als je dat plakt voor je enkelglas of dubbelglas, um, dan bespaart dat heel veel gas. Als je um, je cv-ketel, um, de werkingstemperatuur, als je die omlaag zet van... 80 of 60 graden naar 45 graden. Um, bespaart dat heel veel gas. En dat zijn gratis maatregelen die iedereen zelf kan nemen. Je bent niet afhankelijk van de overheid, maar je kan ze zelf morgen volgende week, op het moment dat je tijd hebt, kan je ze nemen. Um... Je punt, is, je punt is, is heel helder. Je zegt eigenlijk: pas op, bespaar. En zo gerook je hebt het over Groningen dat het niet ook daar weer opnieuw uit de grond moet komen en we moeten ook met elkaar minder gaan verbruiken toch dat is wat je zegt ja, ja maar... ik denk dat dat volgende week kan en dat dat niet hoeft te wachten tot nee. 1 januari nee. kijk alles wat je de zaken die je vertelt uh... Besparen is, is, belang. Even in alle, dat is belangrijk. Dat is belangrijk. Dat vond ik al voordat die prijs streeg. Uh, en iemand zegt, hier, het is 8%. Ik wil wel voor iedereen die nu denkt, mijn cv-ketel nog lager, pas op. Want uh, daarmee kunnen bacteriën in leidingen komen. Ik dacht, ik dacht 65, maar iemand zegt die 60. Minimaal 60 graden. Dus pa, pa, pas daarmee op. Mijn punt is het volgende. Ik zit al mijn leven lang in de politiek. Bijna mijn leven lang. Voor de helft van mijn leven zit ik in de politiek. En uh, dat is omdat ik in twee zaken geloof. Namelijk dat we moeten zorgen dat we onze welvaart die we hebben eerlijk delen. Maar ook omdat ik onze planeet wil redden. En omdat ik me grote zorgen maak over klimaatverandering. Maar wat er nu gebeurt en de prijs die zo hoog wordt, zeg ik zelfs als vorm van de groene partij. Dat is onverantwoord omdat het mensen er niet toe leidt dat ze gaan besparen, maar dat ze kopje onder gaan. En wat is er, waarom hebben wij gekozen voor het prijsplafond zoals het er nu is? Dat is geënt op verbruik. Dus op het gemiddeld verbruik van een huishouden. Het loont dus nog steeds om minder gas te verbruiken. Sterker nog, dat is vastgezet op het prijspel van januari vorig jaar. Weten we nog, wat we toen zeiden: zo, dat is hoog. Dus er zit nog steeds, in wat wij hebben voorgesteld, is er nog steeds een reden om zo min mogelijk te gebruiken. Maar wat ik wil, dus daarmee is er nog steeds een hoge prijs. Maar wat wij niet willen, is dat mensen door het ijs zakken. En dat is wat nu gebeurt. Uh, en dat is waar, waarom wij met dit voorstel komen. Laat onverlet. Er moet heel veel bespaard worden bij huishoudens. Maar om heel eerlijk te zijn, vooral in de industrie. Dat, zijn, dat is echt de plek waar nog hele grote winsten gehaald kunnen worden. Omdat daar gewoon niet altijd volgens de meest efficiënte manieren wordt geproduceerd. Maar uh, dapper dat je het zo zegt, heel goed. Want dit is hoe de beste politieke ideeën ontstaan. Niet in groupthink verzuild raken, maar gewoon denken... hé, hey, klinkt allemaal leuk... Veel mensen klappen erom, maar ik heb een beter idee of ik denk anders. Hartstikke goed, dankjewel. Anderen ja, de lieve mevrouw daar. Ja. En je hebt ook heel veel gemeenten die nu met fixbussen werken. Superleuk ook. Echt een tip. Ik, eh, voordat ik hier naartoe kwam, heb ik even op Twitter gekeken. En ik heb vanmorgen ook eh, buitenhof gezien. Um, de kritiek die vooral op Twitter kwam, was van ja, maar toen belastingverlaging werd voorgesteld, <tie> hebben jullie allebei tegengestemd. Wat als nu straks gekozen wordt voor de belastingverlaging? Wat gebeurt er met jullie plannen en hoe verkoop je dat dan ook weer aan de mensen? Want belastingverlaging zal best ook wat helpen. Ik ben daar ook niet voor, maar het zal zeker helpen. Hoe leg je het uit? Aan de mensen dat je daar dan tegen bent. En wat gebeurt met dit plan? Kijk, um, uh, de meeste dagen kijk ik niet op Twitter. Het is buitengewoon goed voor je, voor, je, voor, je mentale, voor je mentale gesteldheid. Ik zou zeggen: red de democratie, uh, verbied Twitter. Huh? Laten we gewoon de hele Rimram opkopen. Uh, we leggen allemaal gewoon wat in. Er komen betere besluiten. Kijk, wat hier gebeurt is er is een motie uitgepikt. En er wordt dacht: gezegd: Oh, daar stemmen ze tegen. En nu. Als je de belasting. Dat is een, als je alle belasting op gas zou verlagen. zeg maar, daar kom jij kijken. Dat is niet, dat is niet wat we het meest verstandig. Het gaat ook voor iedereen gelden. Ook voor, voor de, de mensen met enorme verbruikers. waarvan ze zeggen: dat is, daar is het helemaal niet nodig. Dus we hebben een veel gerichtere. in die zin een veel gerichtere maatregel. En daarmee zou ik ook echt willen zeggen. en Dat is ook voor het zelfvertrouwen van onze clubs belangrijk. Laat je niet in de luren leggen. Hè? Het, ik merk heel vaak, ik heb iets op Twitter gelezen. Of wat betekent dit? Of uh, boeien. We weten wat we doen. We doen dingen vanuit inhoud. Ook als dat misschien niet populair klinkt. Of als het makkelijker was om de populistische afslag te nemen. We doen het niet. Je vraagt, wat nou als ze nog met, met voorstellen komen om de belastingen te verlagen? Dat kan ook, maar dat zullen we ook weer op inhoud beoordelen. Want dat kan je heel goed doen. En dat kan je heel onverstandig, heel onverstandig doen. Mijn punt zou zijn, als je nu... ...wel de belastingen gaat verlagen. Daarmee heb je de prijsstijgingen niet voorkomen. En ik vrees dat het blijft stijgen. Dus het is die boot die lek is, dus je gaat hozen zonder het gat te dichten. Terwijl als we nu dat gat dichten, dan, dan is het voor de meeste mensen in Nederland te betalen. Dan blijft er een prikkel in zitten om te verduurzamen. En de mensen die het echt niet kunnen, dan kan je heel gericht proberen deze mensen te helpen. Maar het zijn wel in die volgorde. Ik denk dat dat de meest, verstandige, de meest verstandige route is. En als ze voor iets anders kiezen, dan doen we wat we altijd doen. Dan kijken we heel inhoudelijk, is dit verstandig of is dit niet verstandig? En als het gewoon onverstandig is, hoe populair het ook klinkt, ja, dan zijn we er niet voor. En dan beantwoord ik gewoon een vraag over wat er op Twitter stond. Ja. Dank. Jaap. Sorry. Maar ik ben gewend om zelf de microfoon te grijpen over het algemeen. Dat weet ik. Uh. <coughs> ik ben hier speciaal vanuit Friesland naartoe gekomen en als statenlid uit Friesland. En een heel goed kandidaat, statenlid ook. Ik heb een vraag. Wij, er zit heel veel energie in deze zaal. Ik ben een uitgesproken tegenstander van een fusie. Maar ik zie wel enorm veel potentie in een brede linkse samenwerking. Er ligt een uitspraak van de ledenraad van de Partij van de Arbeid om te komen tot een linkse schaduwkabinet. We gaan nu richting campagne statenverkiezingen. Is dat niet, moeten we niet die oproep hier ook doen om te komen tot wel die linkse samenwerking en heel actief zelfs tot een schaduwkabinet? Yes. Uh, ik vind het een ingewikkelde vraag, Jaap. Uh, want ik zou zeggen, doe. En wij doen wat wij moeten doen. Namelijk met goede doordachte voorstellen komen die kunnen, die werken, die ondersteund worden. Vanuit uh, Brussel, hè, Mo, uh, tot, uh, tot vanuit... Uh, ...en de energiemaatschappijen zelf. Uh, dus maar hoe meer we samen op kunnen trekken... ...vanuit al onze geledingen en niet alleen uh, GroenLinks en Partij van de Arbeid... ...maar ook hopelijk breder dan dat, hoe liever dat het ons is. Want waar, rechtse partijen groeien door het wantrouwen... ...wat door dit kabinet zelf wordt gekweekt. Door niet te handelen, te laten handelen, voortdurend te zeggen... ...wacht maar, wacht maar. Je kunt niet meer wachten, je moet nu handelen. En dat is aan het kabinet om dat te doen... Uh, maar het is wel aan ons de opdracht om daar een fatsoenlijk alternatief tegenover te zeggen... met, met plannen die kunnen, die deugen, uh, die uh, hoop bieden. Uh, want als we alleen maar zeggen, het is schande en het wordt nooit wat... bied je niet dat alternatief en niet dat perspectief. En daar hebben we elkaar heel hard in nodig. En, op, en als jij daarmee de minister van Klimaat wil zijn... omdat jij de beste ideeën daarvoor hebt, heel graag. Uh, dan doen wij gewoon wat we horen te doen, namelijk oppositie voeren. Maar wel op een manier die bij ons past... Namelijk uh, met hoop perspectief en iets meer toekomst dan alleen de dag van vandaag. Goed, en ik kijk er naar uit om uh, yeah. ik kijk er naar uit om naar de kennis te maken. En over om nog over veel meer te spreken. Dan is het een fusie of? of eigenlijk nee, want er zit zoveel tussen. En we moeten juist met elkaar dat gesprek hebben over op welke manier je elkaar, uh, elkaar versterkt. Maar laten we alsjeblieft, en dat is volgens mij hoe we hier ook in gezamenlijkheid zitten. Echt nog een rondje Rutte. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik trek het niet. En vooral het land trekt het niet. En dat betekent dat we echt de handen in één moeten slaan. Daar? Ga maar even staan. Je bent... Uh... Sorry. Je valt een beetje weg door het licht. Dus vandaar. Ja, ik was eigenlijk benieuwd. In hoeverre stunt de rest van de oppositie de prijsplafondplan? De andere... Ik heb meerdere oppositiepartijen ja. daar enthousiast uh, op uh, uh, laten reageren. Of horen laten, uh, je hebt ze uh, Nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. Uh, dus uh, ik zou zeggen: gaan. Ja. Daar dus hebben ze geen twijfel over. Dus er zijn verschillende partijen die, die het steunen. zijn ook partijen die er weer twijfel bij hebben. Die eerder zeggen: ja gaat er nu niet heel veel geld naar energiebedrijven? Uh, de SP bijvoorbeeld uh, uh, zegt dat. En uh, kijk, er gaat sowieso heel veel geld naar energiebedrijven. Dus of het komt uit de individuele zakken van mensen, of je doet het collectief... en je zorgt ervoor dat de mensen met de hoogste inkomens het meeste, het meeste daaraan betalen. Uh, en dat is de keuze die wij maken. Daaronder ligt nog, zou je niet beter het moeten nationaliseren? Of zou, eh, zou, zou, je niet, zou je niet dat moeten doen? Ik denk dat er veel voor valt te zeggen dat die energiemarkt met 60 aanbieders is totaal gek geworden... Ik denk dat het geen kwaad kan om die, die splitsing die we ooit hebben gehad... weer van tafel te halen en het weer in één te brengen. Ik zou daarvan zeggen, first things first. Nu gaan we eerst even mensen helpen. Voor een jaar stabiliteit creëren. En dan ga je nadenken met een goed plan hoe je dat doet. Want dat is buitengewoon ingewikkeld. En neem je daar even de tijd voor. Maar alsjeblieft niet rushen in zo'n grote... Dit is een grote hervorming. En als we een hebben geleerd, dat je hervormingen... die ik echt graag wil, ik geloof in verandering... rustig aan, kalm aan... Over nadenken, slimste mensen bij betrekken en dan gaan. Gezondheidszorg nemen we mee. Hé hey, schat. Sorry, mocht ik tegen jou nee, wel zeggen. Ja, zeker. Allereerst super tof dat jullie er allebei zijn hier in Tilburg. Uh, ik had nog een vraag over die, over die splitsing. Hè. We hebben nu aan de ene kant hebben we het over de, de energieleveranciers, maar we hebben ook het netwerk. En als we kijken regionaal naar Inexis, dan zien we nu dat dat netwerk op capaciteit is. Landelijk was dat al zo. En dan moet dat netwerk aangepast gaan worden. Maar Inexis als eigendom van gemeentes, als eigendom van de provincie, die hebben het geld niet om dat te doen. Dus die kijken nu naar het Rijk. Maar de angst bestaat dat het Rijk dat gewoon gaat financieren door belasting te gaan heffen. Terwijl je aan de ene kant dus die aanbieders hebt, die energieleveranciers, die jarenlang winst hebben gemaakt. aan de andere kant het netwerk dat opnieuw aangepast moet worden. En mijn angst zit erin dat wij dat als belastingbetaler eigenlijk helemaal moeten gaan financieren. Terwijl er een groep geweest is die daar heel erg lang op, uh, van geprofiteerd heeft dat die splitsing geweest is. En hoe komt dat weer samen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Ja, ik ben daar minder bang voor. Kijk, op dit moment zie je dat het hele netwerk bijna alle kosten worden betaald door de, op de energierekening. En dat is vreemd, want we rijden over wegen in Nederland en dat wordt niet allemaal met de wegenbelasting opgehaald. Uh, dus ik denk juist dat daar best een druk weggehaald kan worden... als je het uit de belastingen zou halen. Vervolgens is de vraag, wie betaalt die belasting? En dan zeg ik, dat moet minder bij werkenden... moet meer bij vermogenden en bedrijven, waaronder energiebedrijven. Dus voor die schijf ben ik niet zo belangrijk. Ben ik niet zo bar het, het, het grootste probleem overigens... Zit er niet eens in de financiering van die plannen. Weet je, we, kunnen echt, we hebben een staatsschuld van... Uh, van uh, ik wilde bijna gaan zeggen wat die volgend jaar is... maar dan citeer ik uit uh, de miljoennota die toch al is gelekt. Dus ik kan het best doen. 49 procent. Dus er is ruimte om, om die investeringen te kunnen doen. Het moeilijkste is... Hoe krijgen we al die kabels snel in de grond? En wat je ziet, is dat omdat er zoveel verschillende loketten zijn... en provincies spelen een rol en alle gemeentes. En, en ik ben heel erg voor decentralisatie... omdat ik denk dat onze wethouders, zoals ze hier zitten... Eh, en in het land verspreid het veel beter en dichter bij mensen staan. Maar soms moet je dingen centraal doen. En dat is over de inrichting van je land... en ook over de aanleg van dit soort e uh, energienetten. Er moet een landelijke regie op komen... want anders kunnen we echt al het geld van de wereld uittrekken. Maar gaat het gewoon niet, uh, gaat het gewoon niet gebeuren. Ja, en Tenet, die, dat die, die, die, die klopt, is de, maar die hebben ook allerlei buitenlandse avonturen gehad. En dan gaat het ook weer een financieringsvraagstuk. En dan nog, voor de vergunningverlening zit je wel weer bij allerlei verschillende partijen. Dus dat moeten we centraliseren. Maar ik zie mensen allemaal heel ongelukkig worden, zeg maar, die jullie niet zien. Die daar in het zwart staan, die denken, klavertje, daar ging het niet over. Dus na dit gesprek gaan we daar gewoon rustig, over, uh, gaan we daar gewoon rustig een boom over opzetten. Ja, ja? ga je gang. Ik zit over de verhuur te denken, zou het een, uh, iets zijn om verhuurders aan te pakken die niet willen uh, verbeteren, net als inderdaad, zo'n Vestia boete of je gaat verduurzamen? Uh, ik, uh, ja, ik zou hem in. Uh, we hadden begonnen met een uh, drietraps, uh, raket, Dus ook in drie trappen zou ik hem willen doen. Ik bedoel, ik vind gewoon uh, toch te huis, slecht label, geen huurverhoging, totdat je hebt aangepakt. Waarschuwing boete en, wat mij betreft, maar dus ben ik wel heel ruig in de dus te onteigenen. Want je kunt dit is op wonen, is gewoon een basisbehoefte. En als je niet in staat bent om mensen gewoon op een menswaardige manier te laten leven, en dan denk je wel, en sommige huizen, want ik was het eens met jouw pleidooi, maar ik was dus van de week nee, niet liegen, niet vorige week, maar drie weken geleden mee met het, niet mee, maar op bezoek bij het fix. Pux-team in Den Haag. Dus die gaan met mensen thuis kijken, wat kun je doen, folie, andere dingen. Maar soms zeggen ze, ik zeg schamen kapot, dan komen mensen thuis en hebben zulke kieren. He, dus zulke kieren, daar, val je niet, daar valt niet tegen aan te verduurzamen. Mensen die eenzaam daar zitten, mensen die al senior zijn, mensen die hun hele leven hebben gewerkt, mensen, of mensen met een beperking, en die laten we zitten in huis met zulke kieren toch daar gewoon, dekentjes, niks kan daar tegen op. Ja, ik vind dat niet menswaardig. Dan ben je gewoon mensen aan het uitbuiten met een huis. Uh, dus ik vind dat er heel hard tegenop getreden moet worden. Misschien zijn mijn uitspraken iets te ruig. Maar het laat in ieder geval zien uh, dat we echt fundamenteel anders moeten omgaan met het idee... wat is wonen eigenlijk, uh, hoe belangrijk is dat voor mensen... en wat hebben we daarvoor over. Uh, wonen, openbaar, vervoer, onderwijs, uh, een schone toekomst. Het zijn gewoon basiszekerheden... Die we gewoon op een fatsoenlijke en nette manier met elkaar moeten regelen. En dat collectieve gevoel zijn we een beetje kwijtgeraakt. omdat we daar niet meer in vertrouwen. Ik vertrouw daar wel in. Dus we zetten ons daarvoor in. Nou, ja, achterin. En hier hebben we het ook. Ja, ik heb het gezien. Ja, uh, ja, komen, komen ze. Je zegt uh, huur niet meer verhogen. Maar het moet niet gewoon huur verlagen. En, ja, en, en ook nog een andere. Ja, want wat je, je, je nu heel veel krijgt. is dat je dan een extra parkeerplek moet. Uh, bij een, een iets anders. Dus gaat u er nog omhoog met 4,5 hulp. Dus hoe ga je dat aanpakken? Want ik kan wel zeggen, dit op bepaalde vierkante meter. Maar hoe ga je ervoor zorgen dat ze niet andere lasten erbij krijgen? Nou ja, dat vraagt ook om een ander basisprincipe. Bedoel, je zou maximaal, wat is het, 30% bewijs van, van je inkomen aan je huur of je woonhuis kwijt moeten zijn. En dat moet de norm zijn. Dat moet er gewoon de norm zijn in Nederland. En dat zijn we kwijtgeraakt. En als jij het vermogen hebt... En het plezier om een villa neer te zetten met drie voetbalvelden, drie hockeybalen en een zwembad waar je de 50 meter slag in kan doen. Be my guest. Maar voor de rest van Nederland verwacht ik dit gewoon als basisprincipe. En dat is dus ook het probleem nu met de hoge energierekeningen. Mensen krijgen er nu een, of een energierekening bij die soms nog hoger is dan wat ze nu aan huur kwijt zijn. En je, bent, je hoeft niet wiskundig onderlegd te zijn om te snappen dat dat niet kan. Ja? Um, en ook over huizen dan, want ik, ik betaal dan 1300 euro huur. Yes. Oh, ah, nee. schat. Um, ja, dus, maar ik, mijn vraag is, ik kan niet eens een huis kopen. En ik nee. kan wel 1300 euro ja. betalen. Um, en hoe ga je da daar iets mee aan doen? Ik ja. ja, denk van, ik kan het nog wel vijf jaar weggooien. Maar hoe, wat zijn jullie concrete plannen om dat aan te pakken eigenlijk? Nou, dat betekent dus bouwen, bouwen, bouwen. Uh, dat betekent uh, huren dusdanig maken dat je het wel kunt uh, betalen in plaats van 1300 euro. Ik kan niet in jouw portemonnee kijken, maar volgens mij is het voor bijna niemand in deze zaal een normaal uh, bedrag. Dus dat betekent bouwen, huren op een uh, maximeren voor een norm die uh, betaalbaar is. Zeker voor, uh, voor, de, voor de meeste mensen grondpolitiek. Uh, uh, uh, niet bouwen, maar speculeren, uh, onteigenen, zorgen dat er andere bestemmingsplannen komen. En wellicht, Yusuf of Esma, misschien kunnen jullie nog even aanvullen. Uh, vanuit jullie Tilburgse ervaring en concrete uh, projecten waar jullie dat gedaan hebben. Ja, ja misschien uh, uh, heel, heel goed en terecht dat we t, uh, stilstaan bij uh, de woonlasten. Um, juist de huren daarvan zien we dat die uh, in de stad juist per, per particuliere verhuurders uh, ontzettend oplopen. Hier in deze stad hebben we per 1 september de opkloopbescherming uh, ingevoerd, juist om die marktprikkel er ook uit te halen en mensen ook zoveel mogelijk kans te geven op die woning. Um, en misschien nog heel, heel kort: we hebben hier in Tilburg hebben we het huurteam, uh, huurteam Tilburg. Daar kun je als huurder een beroep op doen op het moment dat je ziet dat het afwijkt anders is, dat er misstanden zijn, dat er incidenten zijn waarvan je denkt van... hé, hey, dat klopt niet, ik betaal te veel. Nou, weet dat de gemeente Tilburg en het huurteam dan uh, bereikbaar is... en dat je daar gewoon een beroep op kunt doen... Uh, zodat je niet uh, direct naar, naar het juridisch loket of direct uh, uh, allerlei ingewikkelde wegen moet bewanden... maar laagdrempelig bij ons, betrouwbare leverancier en we gaan je dan helpen. Waar woon je? Ik woon wel in Tilburg. Oké, okay, nou, dan is dat het loket waar je moet zijn... Het ja? is niet te duur in deze markt, dus ik kan wel op daar komen, maar het is niet te duur Maar ja, dan in de is de markt. vraag wat, wat, wie bepaalt ja, de markt ja, of wat we dus... vinden wat mensen redelijk hebben. En maar... ik ben niet, wij zijn niet naïef ja. en we denken niet dat je over een jaar, nou nee, soms, nee dat is niet waar. <lacht> uh, dat, je hebt niet de hele wereld over een jaar veranderd, maar Jesse gaf natuurlijk wel een mooi voorbeeld toen het moest kon je binnen vijf jaar grote projecten neerleggen. Als je echt vindt dat dit belangrijk is, dan begin je vandaag met de omslag naar morgen. En mijn probleem is met dit kabinet dat er eigenlijk niet een visie ligt op dit terrein. En dat ligt niet aan sommige politici, maar het kabinet Rutte zit gevangen in een visiearmoede en een ideologie die dit niet wil. En dat mag... Dat mag je op stemmen, dat mag je keuze zijn, maar wij maken een fundamenteel andere keuze. En als je een kabinet hebt zitten met een premier die wel gelooft dat mensen boven markt gewoon het uitgangspunt moet zijn, dan kun je die verandering kun je samen vormgeven. Met alle wethouders die erin geloven, uh, woningcorporaties die zeggen dat het kan en ESMA die ook aangeeft uh, hoe we dat heel snel kunnen doen. Ik wilde vooral daarop aansluiten, Adje. Want gelukkig, we hebben soms excessen, daar reageren we op. Maar we hebben ook heel veel partnerschap en solidariteit hier in Tilburg. Dus dat gesprek met de woningcoöperaties, met de particuliere ...particuliere verhuurders, om zo snel mogelijk die wonen, woningen te verduurzamen. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen, maar dat gebeurt wel. En daarnaast zijn we natuurlijk bezig om dat ook voor eh, mensen met een, met een koopwoning... ...die dat nu niet kunnen betalen, om dat toch betaalbaar te maken. Dat is één ding. Maar waar we nu in het gesprek naartoe gaan, en dat ik toch wil adresseren... ...het gaat natuurlijk om energiearmoede, dat is ook het hier en nu... ...maar feitelijk gaat het over bestaanszekerheid in de brede zin van het woord. Het gaat over een eigen woning hebben, het gaat over voldoende inkomen te hebben om je eten te kunnen betalen... en je kinderen met eten naar school te sturen. Het gaat om dagbesteding, het gaat om zekerheid van werk. En wat we doen als gemeente, dat doen we eigenlijk al jarenlang... en daar zijn we feitelijk niet voor, maar we moeten het doen... is allerlei labmiddelen, allerlei generieke maatregelen... om de gevolgen van armoede te dempen... Terwijl dat gesprek in Den Haag echt over de structurele hele aanpak... daar gevoerd moet moeten. Want ja. ik wil mijn middelen het liefst inzetten daar waar ik het meest, de meeste impact heeft. Waarbij ik mensen help om zelfstandig dat perspectief op bestaanszekerheid te hebben. Precies. En daarom was ik ook zo pissig op het eerste plan wat op tafel lag... over dat schuldenfonds. Waar mensen dan bij aan konden kloppen als ze al in de ellende zaten... Nou, heel veel mensen van jullie hebben of zelf ervaren wat het is om armoede mee te maken. Of zelf schulden ervaren. Of zelf ervaren hoe het is als je even heel veel stress hebt of je het einde van de maand hebt. Ja, en zo'n uh, ja, route van vernedering uh, noemde ik het bijna. Want niemand wil, zo, wil, niemand wil in zo'n situatie terechtkomen. Die ellende moet je voorkomen. En die ellende was al heel lang. Uh, en dat, uh, dat, dat voelen we en dat weten wij. Um, die meneer daarachter is het woord belopen. Ik zie hier ook nog twee dames die krijgen zo dadelijk het woord ja, ja. daarna. Ik uh, kom nog wel eens uh, bij mensen, want ik ben energieadviseur. Ah. En kom dus heel wat ellende tegen. En ik wil een beetje aansluiten op die meneer die uh, uit Groningen kwam. Die het uh, moeilijk kon vertellen, maar die hele mooie dingen zei. En wel, ik heb ook op uh, dat plafond van jullie ernstige kritiek. In de zin van, dat is weer... voor. Iedereen geldig. Hè? En je zou met simpele middelen kunnen bedenken dat je begint met de energieprijzen on, eh, onder, 500, eh, onder 250 kub gas. Bijna voor niks. Tussen 250 naar 500. Iets meer. Van 500 naar 750. Iets meer. En dan heb ik nog wat. Iedereen moet een gratis advies krijgen... En uh, iedereen uh, moet een voucher krijgen die in een woning label G woont. En iedereen moet een voucher krijgen die nu financieel ondersteund wordt om de energierekening te betalen. Met die voucher kan hij zelfstandig meegaan doen met de energietransitie. Dan heeft je eens een keer in deze maatschappij als uh, onderkant iets te maken met... De Energietransitie. De rijke mensen die kunnen, die kunnen wel makkelijk isoleren. Zeer eens met de uh, voucher. Ik zou zeggen: elke gemeente, zo'n fix busteam, want die komen gewoon met mensen langs uh, en geven ze ook geld om ook meteen folie en andere maatregelen te nemen die daadwerkelijk direct wat opleveren uh, of de grootste kieren te dichten. Helemaal eens. Alleen de energieprijs is daar nu zo hoog, daar kan geen besparing tegenop. Er zijn nu mensen die de kachel uitzetten. En als de kachel uitzet, kun je niet meer besparen. Uh, dus op korte termijn moeten we iets doen uh, waar je je mensen direct helpt om de lasten te kunnen betalen. En, dat, en, gelijkt, en gelijktijdig moet je onverminderd door met die energietransitie. Want energie blijft een uitdaging voor de komende jaren. Fossiele energie... Wordt minder. Dat is bij januari niet anders. En dat betekent dat we uh, deur aan deur, huis voor huis, die energietransitie moeten vormgeven. Maar meer dan alleen met een, nou ja, een folie. Je zult, denk ik, een soort groot. Ik heb er nog geen beter woord voor. Dus een, een delta-programma moeten maken. Dat je van straat tot straat uh, kijkt wat er nodig is. Want anders kom je hier niet doorheen. En anders wordt, blijft energie de grootste ongelijk maken. De grootste aanjager voor armoede in de komende jaren. En dat maakt ook. Wat ik me erg prettig voel in deze gezamenlijke beweging en het optrekken met Jesse, omdat we het samen hetzelfde doel delen. Ik bedoel, een groene toekomst betekent bestaanszekerheid, niet alleen vanwege een planeet, maar ook omdat iedereen het dan vervolgens mee kan maken. Want doen we het niet, dan wordt dat de grootste ongelijkmaker. Uh, de, de, de grootste ramp die er op ons afkomt en dat moeten we echt zien te voorkomen. En excuus, ik begin een beetje moe te worden. Dus ik struikel wat meer op mijn woorden, maar ik hoop we zijn, dat jullie uh, maar snappen. We, we, we zijn aan het einde gekomen. We krijgen, we krijgen al heel vaak te zeggen ja, we zijn aan het einde Maar er zijn nog drie mensen die het woord krijgen. Uh, ook als je het goed vindt of niet. Maar uh, Deze mevrouw in het groen, deze mevrouw met het, met het shirt en de mevrouw daar, uh, daar achterin. En dat, uh, dat was hem jongens. Dus uh, als jullie harder kunnen rennen dan Adje of mij, dan kan je ons nog te pakken krijgen voordat we de deur uit zijn en dan zetten we het gesprek voor. En anders heb je pech. Ja, zo makkelijk gaat het uh, eigenlijk. Hier is de microfoon het dichtst bij, dus dan beginnen we, ja, beginnen we hier. Ja, dankjewel. Uh, ten eerste heel erg mooi plan, prijsplafond. Uh, maar wat ik wel zie en ook hier in het gesprek zie gebeuren, is dat het heel veel gefocust wordt op wat mensen zelf thuis kunnen doen. Maar zien jullie er ook iets in om te kijken naar nou, wat kunnen nou die bedrijven doen? Want, want ik loop net hier door de stad heen, uh, langs de H&M. Daar staat de wijd ja. open ja. en, en, en de verwarming te blazen. Uh, we moeten besparen, maar ja. moet er niet vanuit Den Haag ook, ook regelgeving komen van wat, wat die bedrijven ook bij kunnen dragen? Ik zal je nog sterk vertellen. Die regelgeving is er gewoon. Alleen er wordt niet gehandhaafd. Dus, dus er is, de, de, over die deuren is geen regelgeving. Maar wat we moeten doen, is zeggen zeker die grootverbruikers: jullie moeten fors terug in je gebruik en daar gaan we ook op controleren. Maar voor heel veel industrieën is al dat ze gebruik moeten maken van de best beschikbare technologie. En als je zo gaat kijken, doen ze dat? Is het antwoord nee. Dus trouwens, ook als het gaat over stikstofuitstoot, kijken we altijd naar de boeren. Zeer waar, maar de industrie stoot ook wel uit. Dan gaan we kijken of ze zich aan hun regelgeving houden voor de best beschikbare technologie? Dat is niet het geval. Onze collega uit Europa, hij kan het Bas, is, uh, jouw collega, ook mijn collega, Bas Eickhout, die was ooit bezig met het normeren van uh, stofzuigers. En die man, daar werd hij over uitgelachen. Maar doordat Europa ze daar normeerde, en dat allemaal zuiniger moest worden... een simpele stofzuiger is de stroom van vier kolencentrales... die, jaarlijks wordt, uh, de, de, die kool, vier koolcentrales jaarlijks opwekken, die werd daar bespaard. Dus ja, energiebesparing met strengere normen vanuit Europa... en vanuit Den Haag, is ontzettend hard nodig... En het deelsvaar is er al, moeten ze alleen beter controleren. Zullen we gelijk? Ja. Ja. Sorry. Ja, mijn vraag gaat over bestaanszekerheid in de, in de breedte. Uh, ik ken heel veel mensen, zeg maar, die zitten in bijstand. En nu met personeelstekorten zouden zij er misschien best over denken om aan het werk te gaan, ook tijdelijk werk. Maar ze weten niet waar ze aan toe zijn door alle verschillende toeslagen of ze dingen terug moeten betalen. Uh, zou het niet een idee zijn van de Rijksoverheid om gewoon dat jaar waarin je gaat, betaald gaat werken, uh, als je toeslagen terug moet betalen, om het gewoon te laten zitten? Want dat is uiteindelijk goedkoper dan het hele circus wat we daaromheen hebben gebouwd? Ja, Ik vind het een aantrekkelijk voorstel. En dat doe ik je onrecht, maar uh, dat is precies de reden dat uh, Jesse ook zei... al die toeslagen zorgen vaak alleen maar voor meer ellende dan dat ze helpen. En vaak wantrouwen en heel veel administratie. En dat maakt ook dat heel veel mensen onzeker zijn om überhaupt te beginnen. Uh, uh, dus ja, alle ideeën die welkom, ik bedoel, heb die welkom zijn om a, de toeslagen af te schaffen... en b, de drempel voor mensen en de angst vooral om weer te gaan beginnen. Uh, zeer welkom, zeer nodig... Uh, ja. Ik geloof ook in basisbanen. Waarom? Omdat je dan ook weer gewoon even een setje hebt vanuit een periode... dat je misschien moeilijk hebt gehad om gewoon weer te starten. Vanuit daar weer door. Ik ben groot voorstander. Uh, want heel veel mensen... Uh, nou ja, bedoel, jullie weten, ik heb zelf een moeder gehad in de bijstand. Mijn moeder zegt ook heel vaak, als ik toen even wat hulp had gehad... had ik eerder uit de lende uh, geweest. Uh, en niet dat we toen heel breed hadden... maar gewoon weer iets kunnen doen uh, in plaats van het gevoel hebben... Uh, uh, dat je zit te wachten en dat je rondraait in een vissenkom, zoals uh, uh, onze Tim Jongert dat noemt. Ik denk dat het heel waardevol is. Dus alle ideeën, welkom. Dank. Laatste. Dat is, dat is druk hoor, nu de laatste vraag. Oei, oei. Ja. Ik, de spanning stijgt tussen je wel. <lacht> <lacht> um, ik zat te bedenken, is het niet mooi als we wat alles wat te maken heeft met onze uh, uh, uh, basisbehoeftes... Uh, dat we daar het commerciële eens uithalen. Ja, ja. Want ja, ook hè, in de zorg, we gaan pas preventief werken, als ziek zijn geen geld meer oplevert. Ik heb van de week een documentaire zitten bekijken, en door iemand die een monopoliepositie bezit, over een, een, een systeem het, voor het basis... Oh, de, Medicijn artsen, of iets anders? Nee, ja, dat, dat um, artsen met elkaar, zeg maar, dat je... Ja, je maatschappij. Nee, dat je in elkaar... Dat je, in je systeem kan kijken dat alle artsen kunnen zien... Elektronisch patiëntdossier. Dat, dankjewel. Maar doordat er iemand daar een monopolie... dat is. ook een leuk spelletje. Dat, zeg maar, dat we met z'n allen hints ja, ja. zouden gaan doen. Gewoon, dan kunnen we misschien als suggestie voor de volgende keer doen we dat gewoon. Ja, ja. ja. ja, ja. Maar dat, doordat iemand dus een monopoliepositie heeft, gewoon doden vallen, omdat er niet op tijd gehandeld kan worden, ik vind dat schandalig. Dus ik denk het commerciële eraf. Ja, kijk, volgens mij, ja, die mag zeker voor klap worden. En waar we vanaf moeten, en dat is eigenlijk waar, waar wij mee begonnen... is het idee dat de markt altijd de beste oplossing heeft. Of het nou is voor de energiemarkt of voor de zorg als markt... en dat we daarmee de meest efficiënte manier uh, hebben om, om ons te organiseren. Het is gewoon, het is gewoon echt niet waar. Uh, het zorgt ervoor dat een aantal mensen heel veel geld eraan verdienen. Daar zorgt, daarvoor is het heel efficiënt. Maar het zorgt er niet voor dat de beste zorg daarmee wordt geleverd. Kijk, als we inzoomen op de zorg waar je, het, uh, waar je het over had, al heel lang is het probleem dat zorgverzekeraars niet kunnen. Hè, dat er geen, je hebt de diagnose-behandelcombinatie. Dus als je geholpen moet worden, en je hebt je been gebroken, dan wordt er gekeken welke combinatie van, van behandelingen zijn nodig. En daar, dan kan je dat declareren bij je verzekeraar. Maar voor gezondheid is dat niet. Dus is het niet declareerbaar, dus bestaat het niet. Dus als wij een plan maken waardoor mensen gezonder gaan leven, verdienen we daar niks mee. He, dus, dus als we dat inleveren als plan, dan wordt er dat nee, kost alleen maar geld. Dus als we zouden zeggen, we geven heel Nederland alleen nog maar appels. Ik denk niet dat dat per se gezond is, maar we geven heel Nederland alleen nog maar appels en we zorgen dat iedereen gezond kan eten. Voedsel namelijk. Als je het hebt over armoede. Uh, esma, de mensen die ik daarover spreek, die maken zich de grootste zorgen. om, ik kan mijn kinderen eigenlijk niet goed genoeg voeden. Uh, want ja, een zak chips is, nou gewoon is zeker nu goedkoper dan een appel die 63 cent kost uh, per appel. En daar heb ik ook een hele zak chips voor. Dus kijk maar naar de voedingswaarde. Dus we moeten er naartoe dat we gewoon weer kijken wat is waardevol in het leven. En wat heeft iedereen nodig. En dat was mijn wat, wat scherpe antwoord op de, op, op, op de meneer daar. Ah. Dat, het, dat we weer moeten snappen dat er gewoon basisvoorzieningen zijn die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. En dat betalen we als collectief voor. He? En aan het einde van het jaar sturen we dan een tikkie uit, een inkomensafhankelijk tikkie. En dan betaal je daar belasting over. En dan betalen we er met z'n allen voor. Ik denk dat dat een veel relaxtere manier is om met elkaar te leven. Hetzelfde geldt voor een eigen risico. Weet je, als je jong en gezond bent, is dat prima. Zet je het lekker hoog, achter Dan krijg je nog korting. Maar wat als je even pech hebt in het leven? Of je bent chronisch ziek, dat is niet je eigen schuld. En dat doet iets diepers met onze samenleving. Doordat we alles hebben vermarkt. En hebben gezegd, het is je eigen verantwoordelijkheid om voor jezelf te zorgen en doe het zelf. Maar dat doet iets met de geest van mensen. En terecht, als je namelijk voor jezelf moet zorgen, dan ga je ook voor jezelf zorgen. En dan ga je minder om je heen kijken. En dat is heel erg logisch. Want als je zo je moet knokken voor je eigen bestaan, dan is dat wat je gaat doen. En waar wij in geloven is een samenleving, beginnen we met elkaar samenleven en naar elkaar omkijken. En dat is niet iets wat de overheid kan organiseren, maar het is wel iets waarvan de overheid in de weg kan staan. En dat doet het nu. En dat is waarom wij echt ervan overtuigd zijn dat we dat moeten veranderen... te beginnen deze Prinsjesdag en dan richting de Eerste Kamerverkiezingen... en misschien wel heel veel eerder nog een andere verkiezing, maar dat gaan we wel zien. Dank jullie wel. Achillero. Wil jij nog. Iets jij nog? Uh, nee, geluk en pech in het leven kun je niet kiezen, dat overkomt je... Dat geldt ook voor gezondheid. Dus ik voel het als onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om iets te doen. En dat kan ook wettelijk. Preventie kun je gewoon wettelijk verankeren. Zorgen dat preventie loont. In plaats van alleen maar ziek zijn. Kunnen we gewoon met elkaar regelen. Ik wil jullie... Jij gaat nog afronden denk ik. Maar ik wil jullie bedanken. Voor jullie tijd en energie. Energie. Zoals je op de naal altijd zei. Jullie hebben het ons besteed. Ons gevoed met kritische vragen, goede suggesties en ideeën. En dat is ontzettend nodig. Uh, want in een land waar heel veel mensen denken dat... ...inderdaad, geluk, je, geluk niet iets is wat je overkomt... ...maar dat je afdwingt door hard werken. En uh, uh, ja, die, heb, die snappen gewoon niet wat er daadwerkelijk gebeurt... ...achter de voordeuren van mensen. Wij snappen dat wel. Maar we snappen ook dat we alleen samen het verschil kunnen maken. En dat Nederland daarmee mooier kan worden en leuker. En daarmee uiteindelijk ook gelukkiger. Uh, laten we dat samen vooral doen. Wij uh, geloven erin. Veel dank voor jullie aanwezigheid. En uh, op naar een mooie week. Is er al nieuws uit Den Haag? Uh, uh, hoop ik voor het prijsplafond. Uh, waar gaan wij voor knokken? Correct. Maar ook voor de komende jaren. En niet alleen voor wat we dit jaar nog kunnen doen. Dus veel dank. Dank je wel. Dank je wel. En uh, veel succes komende week. Veel energie en wijsheid toegewenst. Um, dank jullie wel voor het meedoen. Jullie zijn van harte uitgenodigd om zo meteen in de foyer nog even een drankje te drinken en uh, na te praten met elkaar. We hebben ook uh, veganistische borrenhapjes voor de mensen die inmiddels een beetje honger hebben. Uh, dus uh, blijf even plakken, dat vinden we heel gezellig. En uh, tot de volgende keer.